Als je kijkt naar een nieuwe video, ga vandaag even een rondje in de Efteling en ga ik je wat tips geven en leuke feitjes van de Efteling, maar we gaan als eerste in die mooie Vatemorana natuurlijk mijn lievelingsattractie. One, two, three, let's go. Ja, hierachter, zit een, hierachter zit dus de attractie een nooduitgang en als je goed hoort, je de scène waar de man zit te schieten. Ach, ma. Dat is cool. Ik ga je nog veel meer laten zien, want hierachter zit er nog veel meer. Welke scène? Hoor je het? Dit is de scène bij de kant, of niet kantelkamer, bijna wel. Maar dat de dingen naar beneden gaan, hoe heet het? Tralissen. Zit hier achter. Allemaal leuk. Maar, hier. Je ziet de ventilatie voor de attractie en je ruikt de geur. En je, je ruikt raakt. het en je hoort het. Ja, en je hoort het. Ja. Op naar de volgende ja. nooduitvang. En je zit hier. Je hoort het. De jungle. Maar daar zitten er nog meer en daar hoor je nog meer stemmen. Daar hoor je ook echt, echt sterven. Goed luisteren. hier hoor je de handelaren op de markt. Met je hoed, toch? Je hoort zelfs hier geluiden die je uit de attractie bijna niet hoort. Maar nu gaan wij toch echt in die attractie om de nooduitgangen een soort van te vinden. Ik weet niet of jullie het zien, maar daar zit er ook een. Bij dat blauwe lampje. Hier zit ook een nooduitval. today Sommige stukjes zag je het niet echt goed. Maar het is heerlijk weer. Dus wij gaan even in bakkerij en lekker kruimeldief eten. Omdat wij ook diefjes zijn. Kruimeldief. Ja. Nou, hier heb je bakkerij En hier heb je eigenlijk vers uh, bakkerij uh, eten. Het is dus ook echt een, als een bakker gemaakt. Zoals hier heb je. Uh, nou, in het uh, Duits, waar we naar uit. Of wel, uh, ik uh, nou, Zwitsers. En je hebt ook natuurlijk. In, omdat het natuurlijk nieuw is en Efteling oud van secrets, laat ik je even één zien. Namelijk de lamp. Hoe wie is dit? Of man en monster. Hier ga ik even wat shots maken. Op dit, wat ik ben een pas geleden ook nog in geweest, is hij is mooi, alleen het is daar wel altijd heel druk. Maar dat komt omdat het ja, daar nieuw is, de is chips, denk de ik. Chips, uh, kom even hier, camera, vrouw, omdat ik het wel een beetje. Um, het is ook gewoon mooi van binnen. Het is echt het mooiste restaurant waar ik ooit in mijn leven binnen ben geweest. Uh, bakkerij, doe ik. Ik ben nog nooit bij een bakkerij. En kijk, ik weet nou niet, want ik weet het nou niet, als jij hier. Uh, we gaan Edi vragen. Als je die helemaal overdrukt, gaat deze natte dan ook? Nee, dat heb ik weet oh. het niet. Ja, dat was wel heel leuk geweest. Maar nu gaan we op naar de Baron en laat je daar ook nog wel leuke feitjes zien. Deze zit hier ook even met een lekker kade. <lacht> ja. Lekker hè? Mm -hmm. Lekker? Ja, heel lekker. Zien jullie die attractie in de vetten? Die gaat Maarten weer open. Nu nog niet. Oké, okay, hier. De Prachtig Ja. ja het is een vabeltje, eigenlijk wel van de Efteling denk ik. Mooie Maakt een krijgslawaai als je naar beneden komt. En het is, gewoon, het is sowieso mijn lievelings. Daar afval is toch echt wel boven, hoor. Hé! Hey, daar ook in. Ja, daar komen ze. Ik niet mee. Ik eh, ben, vind een beetje eng, want wat er de volgende keer bij de Pietel is gebeurd, wil ik niet nog een keer met dan bij de Baron hebben, want dan ben je de lul. Maar we gaan wel even in vogelrok of je daar even even niet Baron, dus eh, daar gaan we even in. Goed raden waar we nu in zijn. We pak pak pak. Dat voor Ga even in het treintje. Taa tada Het eindje liep hè? Kijk. Ik ook een beetje. ta ta ta ta ta. Nederland. Nee, dit is België. Of ik weet het ja. even niet. Zijn jullie vanaf het festival in die world, Het is. Zeg haar in de stem. zijn natuurlijk wel Het kan het ook zijn. Dus Nu? Oh. Spanje. Dit vond ik vroeger. Oh ja, eng. dat vond ik ook heel erg <laughs> ja, inderdaad. Dus Japan is dat stipje. Ja, hij is scherp aan het stellen, kijk. En nu is hij uit. Ja, dat kijk ik hier doorheen, zie je? Als ik kijk dan. Japan. Hand in de auto, dat is ook wel realistisch. Ik zie ons even zo'n leuke kom Foto. En foto. O jee. En nu komen we in China. Oh nee, dat ziet niet uit ja. Oh nee, is dit China? Kijk, even foto. Dat is ook altijd leuk. Foto's. Daan. hier ga ik heel vaak skiën. Nee, de Edis de pop, hij heeft geen neus, hij heeft geen rode neus. En hun hebben geen rode neus. Oh. We Altijd een prachtige foto, hè? foto van mijn Altijd een prachtige foto als die even scherp schild. Echt ja, ja. fantastisch. Nou, we gaan nog één ritje oh, vogel op en dan gaan we helaas weer naar huis. Maar dan uh, zie ik u dadelijk. Nou, dit was het al het einde van de dag. En ik heb lekker een samayag of een uh, zuurstok gehad. En ik heb nog deze heb ik laatst nog gezien. Die zijn blijkbaar net wat nieuwe. Maar die vind ik wel echt heel mooi. Ik moet hem even uit mijn zak halen. Ja, ja. Deze. En die gaat lekker onder mijn vensterbank. Waar mijn miniatuur staat, heb ik ook nog trouwens een update over even mijn miniatuur. Maar ik vond het heel leuk, die iedereen. En dan ga ik ondertussen weer naar de auto.